Ik ben Bianca, 42 jaar oud, en ik volg de Lovequest singles. Ik voelde voor mezelf dat ik enkele basisovertuigingen heb overgehouden uit mijn jeugd. Ik dacht dat ik ze een plekje had gegeven, maar dat was nog niet voldoende. Want ze in mijn eentje kom ik gewoon niet verder. En daarom heb ik die Lovequest single programma gekocht en ik heb er heel veel aan gehad. Uh, wat ik fijn vind aan de 365 Academy is dat het een veilig gebied is uh, om je verhaal kwijt te kunnen. Het maakt niet uit wat voor verhaal je hebt, uh, iedereen heeft wel iets in de rugzak zitten. Ja, ik vind het, ik vind het gewoon echt waanzinnig. Uh, een hele lieve groep uh, mensen die elkaar uh, willen ondersteunen, daar waar nodig. En uh, ja, het zijn allemaal mensen met dezelfde soort uh, mindset en dat is ook wel heel uh, bijzonder. Ik heb een Lovequest singles heb ik afgerond en um, uh, ik ben nu gewoon lekker aan het daten. Nou, je gaat sowieso voor die superrelatie. <laughs> Hoe dan ook. <laughs>